Het moment dat echt alle moed in mijn schoenen zakte, dat was wel toen, toen we de projectweek kregen. Dan zaten we van uh, kwart over negen tot half vijf online. Ik heb dan ook heel vaak hoofdpijn gekregen, migraine. Allebei mijn ouders zitten dus thuis en mijn broertje zit ook nog thuis, uh, allemaal om les te volgen. Dat is heel pittig. De ene zit beneden, de andere zit alweer boven en je hoort elkaar. Het meest mis ik wel de connectie die je hebt met klasgenoten en docenten. Dus je zit niet meer in een uh, klaslokaal, in de sfeer, maar je zit thuis op je kamertje met het vak tekenen. Dus het is heel moeilijk om jezelf te motiveren om dan toch je huiswerk af te maken en de opdrachten te maken. Wat ik eigenlijk de andere klasgenoten wil meegeven is hou vol vooral.